Ik ben Elan Geensen, binnenstadsmanager van Medecentrum. Ons onderwerp was open. We zijn open, we zijn dichtbij zijn we transparant. Samenwerken, hoe werken we samen? Nou, we hebben heel veel gediscussieerd, weinig geschreven. Belangrijk is transparantheid, zelfvertrouwen, iets meer gezonde bluf. En openheid is vooral gastheerschap. En daar geloven we in.